Bid onophoudelijk Heb je ooit de Bijbelse zin Bid onophoudelijk gehoord? Voor velen klinkt dit ontmoedigend en onmogelijk. Hoe kan iemand 24 uur per dag zijn hoofd buigen, knielen en bidden? We moeten een meer nauwkeurige en praktische definitie van gebed hebben. Te vaak zien we gebed als een heel specifiek proces die alleen kan plaatsvinden wanneer we naar een eigen plek zijn gegaan en de hele wereld hebben buitengesloten. Maar realiseer je je dat zelfs een gedachte richting God kwalificeert als stil gebed? Het is waar. Gebed is communiceren met God. Dus wanneer de Bijbel spreekt over bid onophoudelijk betekent het om altijd open te staan voor communicatie met God. Dat zou een twee uur durende gebedsessie kunnen betekenen of het kan zoiets eenvoudig zijn dat je bewust bent van zijn aanwezigheid gedurende je hele dag. God heeft gebed niet ingewikkeld gemaakt. Zijn plan voor gebed is dat het een integraal voortdurend onderdeel van ons dagelijks leven is. Dus verander vandaag je definitie van gebed en ervaar de vreugde dat komt door een voortdurende communicatie met God die je lief heeft. Laten we samen bidden. Heere God, help mij mijn definitie van gebed te veranderen en laat mij manieren zien om dag in dag uit met U te communiceren. Dank U voor uw voortdurende